Schiphol heeft met een moeilijk woord een tangentiële banenstelsel. Uh, dat wil zeggen dat je in meerdere richtingen van de windroos een baan uh, hebt liggen. Schiphol ligt op een plek waar de wind nogal varieert. En een vlieger, een vliegtuig heeft nodig dat je tegen de wind uh, in start of land. Vandaar dat je dus uh, in, uh, in meerdere richtingen banen beschikbaar wil hebben. Nou, we hebben te maken op Schiphol met een aantal golven gedurende de dag. Dat, zijn, dat noemen wij pieken. Daarin hebben wij verschillende soorten pieken. In de ochtend, 7 uur ochtend, begint er een landende piek. Dan komen er heel veel vliegtuigen naar Schiphol toe. Nou, rond 9 uur ochtend is dat voorbij. Zijn al die vliegtuigen die staan hier op Schiphol geparkeerd. De passagiers gaan van het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig. En in een korte periode daarna veranderen we de van landende piek naar een startende piek. En in een startende piek gebruiken we twee startbanen en één landingsbaan. In een landende piek twee landingsbanen en één startbaan. We hebben een uh, baanpreferentielijst met verschillende soorten combinaties. De meest preferente combinatie staat bovenaan. En die moeten we als eerste kiezen. En als dat kan met alle externe factoren erbij, dan gaan we die combinatie gebruiken. En dat is puur om de hinder... ...om de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De polder en de Kaagbaan uh, zijn zo gepositioneerd... ...dat in het verlengde het, het minste aantal bebouwingen is... ...en het minste aantal mensen wonen... ...en die worden daarom ook het vaakst ingezet. De grootste uitdaging bij het gebruik van het banenstelsel... ...is de communicatie over waarom we het banenstelsel op die dag zo inzetten. Uh, daarvoor hebben we ook de, de, de website bezoekbas.nl... ...en daar staat allerhande informatie over het actuele baangebruik... Dat mensen...